Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Maar ook daar waar het minder goed is, waar de kritische waardering uh, komt, in gesprek gaan en zeggen van hoe kan dit beter. Dus waardevol inboed voor je kwaliteitsbeleid als zorgaanbieder. Absoluut. Ik denk echt dat Zorgkaart Nederland jou kan helpen om als zorgaanbieder uh, beter te worden. En ik vind het super dat we vandaag uh, de kampioenen van, uh, van vijf sectoren hebben die ook kunnen vertellen hoe zij het uh, hebben gedaan.